Baby Ruben is nu Peuter Ruben geworden. En deze tijd keek Susanne heel erg naar uit. Ze had zoveel zin om hem alles te leren, zoals leren lopen... Leren praten, verhaaltjes voorlezen, leren plassen en ga zo maar door. Ze wist dat de tijd voorbij zou vliegen, dus genoot ze er extra veel van. Elke dag oefende Susanne met Ruben om hem mama als eerste woordje te leren zeggen. Ze vond dat dat het eerste woordje moest zijn omdat zij de zorg op zich nam. Ook is Suzanne niet meer bang dat hij ontdekt gaat worden. Voor de buitenwereld ziet hij er namelijk helemaal niet uit als een alien, maar eigenlijk zo menselijk als een mens kan zijn. Ze kan nu eindelijk leven als een normaal iemand.